Good choice. Yeah. Wat je me net hebt zien snuiven is 3MMC. Deze designerdruk is de laatste tijd razend populair geworden. Je krijgt er energie van, het is makkelijk te verkrijgen en het is legaal. Maar dat is niet zonder risico. Designerdrugs zijn namelijk een kopie van bestaande drugs. Ze worden in een lab gemaakt met legale grondstoffen, maar over die stoffen is bijna niets bekend. Als je deze drugs gebruikt, dan ben je dus je eigen proefkonijn. En dat is wat het zo gevaarlijk maakt. Precies daarom wil de overheid een verbod op dit soort drugs. En om die reden komt 3MMC binnenkort op de opiumlijst. Maar waar één designerdruk sneuvelt, wordt er alweer een nieuwe in elkaar geknutseld. Hoe kan het nou dat deze drugs legaal zijn? Wie zijn de mensen die hard gaan op 3MMC? En wanneer gaat het mis? Dit is de wereld van designerdrugs. Oh, oh. Laat ik eens gewoon op Google uh, drugs bestellen. <laughs> dat is stap 1. Huh? 3mmc kristalpoeder. Wat lijp. 3mmc pillen. 3mmc poeder. 3mmc is een zogenoemde research chemical. Dit houdt in dat er nog onderzoek naar deze stof wordt gedaan. <laughs> Oké. Okay. Nou, ik heb nu een zak 3mmc van 1,2 gram van 11 euro in mijn mandje ja oké okay. ik ga dit uh, afrekenen Nou, de 3 mmc is besteld dit ging dus best wel snel en ik heb nu eigenlijk wel de smaak lekker te pakken dus laat ik eens gewoon op een andere website kijken of ik nog andere designer drugs kan bestellen hmm. 2-FDCK poeder, 5 cl ADBA poeder, APHP poeder. Hoe moet je nou ook bij iedere formule weten wat het is? Die 6-APB die staat ook bij populair. Nou, dan ga ik die ook kopen. Echt, er gaat een hele wereld voor me open. 4-FMA is ook besteld. 2-FDCK, oftewel ketamine, is besteld. Nou, laten we dan ook van die 2-CB Fly, laten we daar ook 5 pillen van bestellen. Nou, en ook de 2FDC-cocaine nee. is besteld. Nee. Nou, dan hebben we op zich nu wel echt een hele lijst. Maar wel echt... Ja, ik wist dit echt niet. Dat je van iedere drugs dus een research chemical hebt. Waarom zou je dan ooit nog iets bij een dealer halen? Ja, pff. Ik vind het echt best wel lijp. Ik ben vooral blij dat ik niet meer thuis woon. Goedemorgen, het is dag 2 van het wachten op de Research Chemicals. Ik wil het bijna druk zeggen, maar dat moet niet. Even kijken wat er in mijn, in mijn postvakje zit. Oh my god, kijk eens. 1, 2, 3, 4, 5. Oeh. Hier staat alleen maar dit op. Maar wat is dit nou? Ja, dit is wel een dingetje, want het had natuurlijk sowieso al allemaal best wel moeilijke scheikundige namen. En waarom hebben ze dit nou niet even erop gezet? Hé, hey, best quality 3 MMC. Not for human consumption. Nou, en dit is dus de 4 fmp Best wel klein zakje. Oh, dit is dus de 5 APB. 2CB Fly, oh ja, dit zijn die 2CB-pillen. En de laatste, BW1, wat is dit dan? Daar gaat het toch wel een beetje mis jongens, als je toch niet even duidelijk erop zet wat het is. Op de meeste dingen staat wat erin zit, maar ja, dan moet je daar dus maar van uitgaan. Hoe weet je dat? Het zijn allemaal zakjes met wit poeder. Iemand die me daar meer over kan vertellen is Remco. Hij werkt als neurotoxicoloog en doet onder andere onderzoek naar designerdrugs. Nou, de hele buit. Kijk eens aan. Allemaal zakjes met witpoeder. Wat is dit nou eigenlijk? Wat is designerdrugs? Nou, je hebt in ieder geval een hele interessante en uitgebreide verzameling. Ja, een, een designerdruk is eigenlijk gewoon een, een chemische stof die uh, lijkt op een normale verboden druk. Dus je hebt bijvoorbeeld amfetamine en dat pas je een klein beetje aan, want amfetamine is verboden. Pas je het een klein beetje aan, dan wordt het een nieuwe stof. Ja, ja en dan kunnen we weer legaal verkopen. Dus je verandert één dingetje en dat is het. En soms twee. Ja, want in wat verschilt deze research chemical dan van de bestaande ecstasy bijvoorbeeld? Eigenlijk wat al die stoffen, al die design networks, of NPS, zoals je ze noemen wilt, wat ze allemaal hebben is een, een stukje actief molecuul wat werkt. Dat geeft je het idee van ecstasy of van cocaïne of van amfetamine. En daar maak je een kleine aanpassing aan, maar natuurlijk wel zo dat die werking intact blijft. Want die aanpassing is om de wet te omzeilen en niet ja. om de werking te veranderen. Ja. Dus eigenlijk doen al die stoffen hetzelfde als de stof waar ze van afgeleid zijn, alleen die is verboden en deze niet. Ik heb hier een, een schemaatje mm -hmm. en daar kun je het eigenlijk al wel aan zien. Um, tenminste Dat hoop ik dat je dat aan kan zien. Dit is, dit is catinon. Dat is eigenlijk de stof die in katbladeren zit. Okay. En dat is dus al eeuwig in gebruik, is inmiddels ook verboden. Um, en, en dit is eigenlijk ook het deel van het molecuul wat ervoor zorgt dat je dat gewenste effect krijgt. Mm -hmm. nou, als je dan kijkt naar amfetamine wat hiernaast staat, het enige verschil is dit stukje van het molecuul. Ja, dus dat dingetje met dat bolletje. Ja. Dat hebben ze dus eraf gehaald. Dat is eraf gehaald en dan is het amfetamine geworden. En okay. eigenlijk zie je dus dat de, de basis van het molecuul is hetzelfde gebleven. Ja. En in de werking... Is dat molecuul dus ook hetzelfde gebleven? Nou, hang je er nog een nieuw stukje molecuul aan en dan krijg je 4 MMC. 4 MMC is inmiddels ook verboden? Nou prima, ja. dan zet we deze. Zet we hier neer. Oh, en dan en heb je 3 MMC. Dit is dan 3 MMC. En dit is 3 MMC. Dus... Maar hoe, hoe lang kan je blijven tweaken aan zo'n formule? Maar hoe... Dit kan ja. eeuwen doorgaan. Tenzij de wetgeving verandert. Maar in principe kun je hier, en eigenlijk op het moment dat 3 MMC verboden is. Ja, dan staat de volgende stof staat alweer weer klaar. Ja. Maar en nou heb ik hier bijvoorbeeld drie MMC liggen, een beetje de meest populaire. Maar ik krijg gewoon een zakje met wit poeder en je moet maar vertrouwen op het stikketje wat erop zit. Hoe weet je nou of dit echt drie MMC is? Je moet inderdaad vertrouwen op het stikketje uh, en dan uh, vingers kruisen. En, uh, ja, of je moet het gaan meten. Kunnen we dat hier doen? Ja, dat, dat kunnen we hier doen, ja. Wat verkopen jullie allemaal? Uh, wij verkopen alleen 3MMC, maar we willen nog wel later meer dingetjes gaan verkopen. En hoezo zijn jullie dan begonnen met 3MMC alleen? Uh, daar was denk ik het meeste vraag naar. Wat jullie hier dus doen is legaal, maar het voelt ja. een beetje illegaal. Hoe, hoe komt dat? Voor ons niet, want wij verkopen gewoon voor als research doeleinde. En dat is gewoon compleet legaal. Het is dus niet iets uh, illegaals om uh, te verkopen. Maar waarom sta je hier dan wel vermomd? Omdat ik graag uh, zaken en privé wel gescheiden hou. Ik wil niet uh, in beeld zeg maar, dat ik uh, dit verkoop, of deze business heb. Zeg maar. Jullie verkopen dit dus en zeggen erbij, het is niet voor menselijke consumptie. Mm -hmm. Maar waar denk je dat mensen het voor gebruiken? Onderzoeksdoeleinden. Ja, dat hoop je misschien. Maar ja, wat denk maar je? maar dat is ook de voorwaarde, zeg maar, dat wij het verkopen. Ja. En uh, ja, wat iedereen daarmee doet, dat moeten ze natuurlijk zelf weten. Maar wij verkopen het uitsluitend voor onderzoeksdoeleinden. Maar, maar denk je het soms wel eens? Dat je denkt van... Ze hebben, ja, we zijn alle twee niet op ons achterhoofd gevallen. Mm -hmm. We weten dat mensen dit soort chemicaliën gebruiken om voor menselijke consumptie. Mm -hmm. Denk je daar wel eens over na dat dat gebeurt? Ja, jawel, maar dan is dat alsnog de eigen verantwoordelijkheid, vind ik zelf. Dan trek je eigenlijk een soort van je handen ervan af, want dan weet je niet wat mensen ermee doen. En dat is dan dus ook niet jullie verantwoordelijkheid. In ja, onze algemene voorwaarden staat dat het is uitsluitend voor uh, onderzoeksdoeleinden, niet voor menselijke consumptie. Ja. En daar, als je het koopt, ga je daar ook mee uh, akkoord. En als, ja, hoe dat verder gaat, dat, uh, dat weet je niet dan niet eigenlijk. Nou, dit, dit zijn ze dan, de resultaten. Ja. Wat je, wat je hier ziet is eigenlijk de analyse van uh, jullie sample vergeleken met onze samples. Dus wat we gedaan okay. hebben is we hebben ons eigen sample 3MMC wat 100% zuiver is. Hebben we geanalyseerd met het apparaat. Dat hebben we ook voor 4MMC gedaan. Dat is deze oh. hier in het midden. Dus dit is jullie 3MMC? Ja, dit is onze 3MMC. Dit is onze 4MMC. En dit is jullie 3. Tenminste jullie sample. En we zien nu dat het inderdaad netjes matcht met onze 3MMC. Yeah. En je ziet dat die vorm van die piek allemaal een beetje gelijk is. Dat, dat klopt op zich. Alleen waar het om gaat is eigenlijk deze positie op de, de tijdsas hier, die matcht perfect met onze 3 MMC. Ja. En dat betekent inderdaad dat jullie 3 MMC hebben. Maar deze, deze grafiek is inderdaad gewoon echt precies hetzelfde. Ja, klopt. En dat betekent in dit geval eigenlijk dat jullie ook gewoon een, een zuiver sample hebben. Er zitten uh, uh, ogenschijnlijk in ieder geval geen grote vervuilingen in. Uh, dus dit is nagenoeg 100% zuiver. De zuiverheid wordt... Is, is wat hier misschien onterecht gesuggereerd met, oh dan is het veilig, want het is ja. zuiver. Uh, 3 MMC is gewoon een druk, is een gevaarlijke stof. Um, en eigenlijk geldt voor de meeste van die designer drugs dat ze zuiver zijn. Maar dat wil niet zeggen dat ze niet gevaarlijk zijn. Ja. Ze worden alleen misschien nog wat gevaarlijker als ze niet zuiver zouden zijn. Want dan weet je überhaupt niet meer wat erin zit. En ja, dan beter is dus inderdaad echt die proefkonijn. Onze 3 MMC is dus zuiver. Maar houden de verkopers zich daar überhaupt mee bezig? Waar halen jullie eigenlijk jullie uh, research chemicals vandaan? Uh, wij kopen het van uh, iemand in Nederland, dus wij halen het niet uit het buitenland. En bestellen jullie dat dan? Of hoe, uh... Uh, ja, we bestellen het en dan kan je het uh, ophalen of laten bezorgen. Dus het is eigenlijk boven jullie, maar één groter iemand en die maakt het? Ja, die, ja, die verkoopt het. Ik weet niet, uh, heb ik verder ook niet naar gevraagd. Maar die geeft de papiertjes erbij uh, en dat was het. Hoe weten jullie dan zeker wat erin zit? Uh, je krijgt papieren erbij en dan weet je wat je verkoopt, zeg maar. Heb je, heb je het zelf ooit wel eens getest? Dan nog eens gaat? een keer? Of, uh... Ja? Nee, nee. Maar we kopen het in Nederland, dus ook van een bedrijf. En dan verwacht je dat het... Uh... Tenminste, dan ga je ervan uit dat het gewoon goed is. Hoe gaan bij jullie de zaken een beetje? Ja, we zijn er elke dag druk mee. Vijf en, dagen in de week? Ja, vijf dagen in de week. Want we versturen ook vijf dagen per week. Want hoeveel orders krijgen jullie gemiddeld op een dag binnen? Um, verschillend, maar je bent er sowieso elke dag uh, druk mee. Maar dat is dus wel gewoon een uh, goede business? Ja. Zeker. Denk je dan een beetje op hoeveel je doet? Of, uh, nee, ga je ik op gevoel. Ik kook ook altijd op gevoel. Ik snuif ook op gevoel. Beetje hetzelfde idee. Oké. Okay. Dit, dit wil je gewoon niet meemaken. Je wil niet vier keer in vier, in vier keer in vier weken het gevoel hebben dat je doodgaat. Dat wil je gewoon niet.